Anderhalf jaar geleden begon ik in het netwerk marketing. Ik kreeg een heleboel informatie en een opstartcursus, maar eigenwijs als dat ik was, ik dacht het allemaal wel alleen te kunnen. En het anders te kunnen doen dan dat, dat me verteld werd. Nou, ik kan je vertellen, nu na anderhalf jaar, dat dat het stomste is wat ik ooit heb gedaan. Hi, mijn naam is Mariska Van Heel van Besproken bij UTV en ik help netwerkmarketeers op weg in hun bedrijf en op social media zodat zij hun droomleven waar kunnen maken. In deze video ga ik het hebben over de drie cruciale stappen die door netwerkmarketeers genomen moeten worden. Dus blijf kijken! Voor degenen die al bekend zijn met Bespoke by You, je hebt het door, ik ga een hele andere kant op. Vanaf nu ga ik namelijk op het blog, via YouTube en via Facebook lives, mijn stappen delen in een de netwerk marketing business. Al mijn leermomenten in een netwerk marketing business en op social media en het belang van essentiële olie voor, voor een succesvol bedrijf. Spreekt dit jou aan? Overweeg dan om je aan te melden voor Bespoke bij televisie, het YouTube kanaal. Vanaf nu ga ik namelijk iedere week een training delen en een gratis resource. Oké, okay, laten we aan de slag gaan. Want waar ga ik het vandaag met je over hebben? Nou, dat is het volgende. De, dus de drie cruciale stappen. De eerste stap is luister naar je upline. En heb je geen upline? Of althans, je hebt altijd een upline, maar is het iemand die bijvoorbeeld niet actief is? Of uh, waar je geen klik, uh, ja, waar, waar, waar het gewoon de communicatie niet goed verloopt. Vraag het dan even rond. Er is altijd wel weer iemand boven jouw upline die in staat is en die het leuk zal vinden om jou verder op weg te helpen. Dus geef niet zomaar op met ja, uh, mijn upline en ik, dat klikt niet. Dus ik kan daardoor niks. Er zijn altijd mogelijkheden om verder te zoeken. Waarom is dat van belang? Omdat je upline kan jou gewoon echt heel veel informatie geven. Maar weet je, over het algemeen genomen is je upline, of in ieder geval de upline van je upline, al meerdere jaren bezig. En zij hebben al heel veel dingen ontdekt. En waarom het wiel uitvinden als het niet hoeft? Ik ben zelf niet zo slim bezig geweest door eigenwijs te zijn en te zeggen, ik ga het allemaal anders doen. En het heeft me helaas tot een jaar helemaal niks gebracht, totdat ik ging luisteren en dingen toe ging passen en toen draaide mijn business om ten goede. Dus a, luister altijd eerst naar je upline. Zij hebben attributen voor je, ze hebben mogelijkheden voor je om je verder op weg te helpen. En dan een tweede punt, ook een cruciaal punt is wees coachable. Ik heb het nu net over je upline. Um, maar als je daar niet naar luistert, zoals ik dat heb gedaan, dan kom je gewoon echt geen stap verder. En dan kun je echt wel um, per ongeluk een aantal goede dingen doen, natuurlijk. Maar als jouw business binnen anderhalf jaar nog niet op weg is een succes te worden, dan moet je je afvragen of het misschien anders moet. En een van de dingen die ik mij af ben gaan vragen, nou ja, iets langer dan een half jaar geleden, was oké, okay, hoe kan ik het dan anders doen dat mijn bedrijf wel een business, of sorry, wel een succes wordt? En dat is door coachable te worden. Op dit moment luister ik gewoon naar degene die het allemaal ontdekt hebben. Die weten wat de valkuilen zijn en die weten hoe je de valkuilen kunt omzeilen. Dus luister daar naar. En als laatste, en ook een cruciaal punt, ontdek voor jezelf waarom je deze business nou eigenlijk wilt. En om je daarmee op weg te helpen, heb ik voor jou gratis een resource aangemaakt. En dat heet de Roadmap to Your. Uh, dat is mijn roadmap. Roadmap voor je why. En dat is je waarom. Dus waarom je deze business wilt. En die kun je vinden door naar het blog te gaan. En dat is www.bispookbiju.nl. En dan forward slash download 1. Typ dat in de adresbalk van je internetbrowser en dan ga je naar het blog en daar zul je deze video zien staan en onder deze video daar staat de button waar je op kunt klikken om het te downloaden, dus de roadmap voor je why en waarom is nou een why zo ontzettend belangrijk? Nou, het geeft je richting, een why geeft je een doel althans het geeft je eigenlijk een, een droom en met kleinere doelen kun je dan die droom gaan verwezenlijken en waar kun je dan aan denken? Um, denk bijvoorbeeld aan, jij wil uh, aan het eind, of je wil volgend jaar of over twee jaar, wil je uh, bijvoorbeeld je baan voor wel kunnen zeggen. En je wil een stukje financiële vrijheid uh, ervaren in je leven. Of misschien is jouw waarom wel dat je uh, een, een spaarpot maakt voor je kinderen, waar, ze later, uh, nee, waar je dus later hun school uh, of universiteit mee kunt betalen. In Nederland wordt het allemaal steeds duurder natuurlijk. Misschien is jouw why wel dat je de hele wereld over wilt reizen en terwijl je dat doet, gelijk wilt werken en geld wilt verdienen. Het hoeft niet gelijk heel erg groot te zijn, maar het moet wel iets zijn wat voor je gevoel nu buiten je bereik ligt. Dit gaat je helpen om richting te geven aan de keuzes die je gaat maken om je business een succes te maken. En... Nu gaan we aan de slag dus met de roadmap die je dus kunt downloaden op www.bespokebyyou.nl forward slash download 1. Ga met die roadmap aan de slag. Daarin staan stappen vermeld die je, kunt, die je gaat nemen om de roadmap voor jezelf duidelijk te maken. En wat daarbij ook heel belangrijk is, is naast het vaststellen waarom je het wil, is het ook belangrijk wat je wilt bereiken met deze business. En... Dat is iets voor nu. Dus je kan dat later altijd bij gaan stellen. Dat is niet, uh, niet geëtst in steen op het moment dat je dat nu voor jezelf vastlegt. Maar het geeft je ook weer houvast en richting voor, uh, om keuzes te maken in de business die belangrijk zijn. Want uh, als je doelloos... Nou, stel, uh, denk even zo. Zie je een schip voor je met een kapitein. En uh, de kapitein heeft geen... Eindbestemming in gedachten. Wat gebeurt er met dat schip? Ja, juist. Dat gaat doelloos ronddobberen op de oceaan. Want met geen bestemming in gedachten staat dus ook de schipper niet aan het stuur. En gaat de boot gewoon echt nergens heen. Dus door jezelf richting te geven, een doel te geven... ...geef je jezelf ook de mogelijkheid om op die koers te blijven. En als je keuzes moet gaan maken... Zijn, ...is het makkelijker als je weet welke kant je opgaat. Dus, wat wil je dan bijvoorbeeld bereiken? Nou, je kan denken aan uh, misschien dat jij deze business bent begonnen... ...omdat je de producten heel erg fijn vindt van, deze, van dit netwerk marketingbedrijf... ...en je wilt graag de producten terugverdienen. Dat is bijvoorbeeld wat je kunt wil, willen bereiken met het geld wat je verdient binnen, deze, binnen de business. Of je kan zeggen van... nou. Mijn doel is eigenlijk dat ik bijvoorbeeld twee, drie keer per jaar luxe vakanties kan ondernemen met mijn gezin. Of dat je bijvoorbeeld die hele luxe keuken die je altijd al in gedachten hebt gehad kunt betalen. Of misschien een compleet nieuwe badkamer helemaal zoals jullie dat wensen. Of een andere verbouwing in het huis. Of misschien wel een heel ander huis, kan ook nog. Um, daar hoort dan ook een bepaald uh, Niveau bij wat je dus wil bereiken qua geld verdienen binnen het bedrijf waar je mee werkt. En dan heb je nog de laatste. Misschien wil jij wel complete financieel onafhankelijk worden. En wil jij over de hele wereld kunnen reizen. Het liefst in business class. En van welke plek dan ook werken. Dit zijn bijvoorbeeld drie verschillende trapjes. En jij bepaalt zelf welke trap jij wilt bereiken. En naar gelang de trap... Het hoort daar ook een aantal uren in wat je gaat besteden voor de business. Alles kun je in de roadmap naar je wij kun je daar noteren en dat kun je dan gebruiken als richtlijn voor jezelf. En om op af en toe eens terug te lezen van joh, wat wil ik nou? En het, het gaat je motiveren, zeker op de momenten dat het wel eens tegen zit en dat gaat het geheid dat gaat geheid gebeuren in deze business. Ik bedoel, dit is niet een business. Trouwens, elke business heeft dat. Niet alleen netwerk marketing business. Ook een eigen bedrijf wat gewoon gemaakt is van baksteen. Um, iedere ondernemer heeft ups en downs. Dat hoort er gewoon bij. En jouw why kan jou helpen door de downs heen te komen. Van joh, waarom was het ook alweer dat ik deze business ben begonnen? Wat wil ik hier ook alweer mee bereiken? Want op het moment dat alle dag... Alle zorgen en alle perikelen van de dag weer hup naar boven komen. Dan wil je dat nog wel eens Ja, kwijtraken, Dat is helemaal niet erg. Dat is heel normaal. Dat heeft iedereen. En daarom is het handig om je why roadmap ergens in je map te hebben liggen. Op je bureau. Of sommigen hangen hem zelfs gewoon op aan de muur. Zodat ze dan weer terug kunnen kijken naar oké. Okay, waarom ben ik deze hersel begonnen? Waarom? is het belangrijk voor mij om door te gaan. Het bepalen van je why kan soms lastig zijn. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ik heb um, denk ik ongeveer half jaar tot driekwart jaar erover gedaan om mijn why duidelijk te krijgen. En um, wat mij uiteindelijk enorm heeft geholpen, en dat is gewoon iets wat ik deel, dat is niet iets wat je per se hoeft te doen, maar dat heeft mij wel heel erg geholpen, was een uh, gebruik van essentiële olie en welke ik daarvoor gebruikt heb dat is een olie die heet Envision. Uh, de naam zegt het eigenlijk al, dus probeer je je voor te stellen en op de een of andere manier als ik deze olie gebruik nog steeds, ik zeg het in de tegenwoordige tijd, dan gaan er een soort van portje in mijn hoofd open waar ja, alle bedenkingen en noem maar op eventjes terzijde staan en dan kan ik gewoon opschrijven wat voor visie ik heb en wat ik wil bereiken en, en hoe dat voor mij voelt. En noem maar op. Dus voor mij heeft dat echt enorm geholpen. Dat heeft iets te maken met frequenties. Helemaal exact weet ik het niet. Maar iedere olie en ieder lichaamsdeel en, en orgaan heeft een frequentie. En de olieën kunnen door op hetzelfde frequentieniveau te opereren bepaalde dingen uh, ja. Een soort van onschadelijk maken. Zo noem ik het maar eventjes. Um, ik wil ook eigenlijk helemaal niet precies weten hoe het werkt. Ik weet gewoon voor mij dat het werkt. Dus wellicht helpt het voor jou ook. En een andere olie die wat makkelijker te verkrijgen is voor iedereen is pepermuntolie. En wat ik dan heel erg fijn vind om te doen is uh, een flesje pepermuntolie open je. En dan doe je een druppel. Ik zal het even laten zien. Een druppel op je hand. Ik wrijf dat dan even altijd door, over elkaar heen. En dat kan met de Envision ook En dan inhaleer ik het eventjes. En dat doe ik voordat ik dus ga schrijven. Of je doet het als je een diffuser thuis hebt. Gebruik je het in de diffuser. En dan gaat het gewoon een aantal uren mee. En het voordeel daarvan is dat uh, ja, je krijgt gewoon een stukje hulp. Met het, het openzetten van je geest. Om dus te... Dromen, want dat doe je eigenlijk in je why, je droomt en je hoeft daar niet na te denken over of het wel kan en hoe, en hoe je dat gaat doen. Probeer dat allemaal te vergeten en schrijf gewoon op wat is het ultieme voor jou wat jij op dit moment in je leven wenst te bereiken. Is dat voor jou financiële onafhankelijkheid of is dat uh, dat je zo vaak op vakantie kan, hè, wat ik allemaal al gezegd heb. Laat het gewoon komen wat voor jou dan naar boven komt. Dus um, wat altijd een hele makkelijke exercitie is, stel je voor je wint een miljoen euro, wat ga je doen? En dat is een heel goed uitgangspunt om jouw Y-roadmap in te gaan vullen. Dus, zoals ik al zei heb ik een gratis uh, Your Y-roadmap document voor jou gemaakt. Dat kun je uitprinten. Ga naar www.bespokebyyou.nl forward Download 1 en uh, ja, download met de button onder deze video de roadmap en ga direct aan de slag. Oké, okay. vraag van de week. Als alles mogelijk zou zijn. Dus, hè, als alles mogelijk zou zijn. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Dus deel dat bij mij hieronder in de reacties. En dan ja, kan ik gewoon meegenieten van wat jij deelt in dit leven. Ik hoop dat je mijn informatie interessant vond. En ik wil je onwijs bedanken voor het kijken naar Bespoke by U TV. Vergeet je niet aan te melden. En vergeet natuurlijk niet om deze informatie te delen met jouw mensen, met jouw team. Als je het waardevol genoeg vond natuurlijk. Ik zie je weer tijdens de volgende aflevering van Bespoke bij UTV. TV.